Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCN de Noordster. Ben je voor het eerst niet aan de camera lens zitten, want dan wordt de lens vies. Weinig ruimte. Ja? Weinig. Weinig, maar ja, we hebben hier heel veel ruimte. Nee, wie is dat? Wie is dat? Stoktaart. Is het dicht? Ja. Uh, Let's go! Ja die meneer is van de koekjes aan het maken, Brian. Boe. Even naast elkaar lopen. Het is mooi uh... ja, he. oh, hier, het Jan Kruis Museum. Het ja. ziet er ook dicht uit. Ja, dat wel hè. Het ziet er dicht uit. Ik had eigenlijk, nu ik het zie, had ik hem wel willen kijken. Prachtig dorpje. Gratis te bezoeken. Sommige dingen natuurlijk wel voor een treeprijs. Dat is logisch. Ik bedoel, hier moet ze ook verdienen. Um, ja, het is eigenlijk een levend dorp die gewoon bezoekend is voor de mensen in Nederland, maar het ziet eruit alsof het gewoon in de middeleeuwen plaatsvindt. En ik ga zo even naar een zeeman ergens anders. Ik ben hier geweest, maar ze hadden er niet wat ik nodig had. En we gaan gewoon weer een leuke dag op de camping ervan maken. Leuk dat jullie meekijken. Ja, de kloofveldje. Maar wat zijn jullie aan het doen dan? En Wat zijn jullie aan het doen dan? Zwemmen. Zwemmen. Zo, en dan ga ik maar even de inwendige mensen plezieren. Ook al zo nog Papa, Mama Brian en Berber, dit is de leukste familie van Nederland: de familie Romein. Goedemorgen allemaal, nieuwe vlog. Vandaag is het alweer de achtste dag. En het wordt vandaag een hele warme dag op de camping. Ik ben even onderweg gegaan in mijn eentje. Alleen of hoe je het ook wil zeggen. Om hier in Wolvenga wat boodschappjes te doen. En ik ga zo even naar een zeeman ergens anders. ik ben hier geweest maar ze hadden niet wat nodig had. En we gaan gewoon weer een leuke dag op de camping ervan maken. Leuk dat jullie meekijken. Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Op de knop abonneren. En natuurlijk even dat belletje in te drukken. Want dan hoor je... Je hoort het ook overal, dat belletje. Nou, goed, kijk gezellig mee. Wij gaan weer, ik ga weer naar de camping toe. Ik ben bij de auto. Ja, Kijk de klauw voor die. Maar wat zijn jullie aan het doen dan? zwemmen. Wat? wat zijn jullie aan het doen dan? Zwemmen! Zwemmen? Ja, en zo wilde ik eigenlijk naar mijn zus gaan, maar dat ging niet door. Ik ben even aan het geocashen. En dat doe ik hier in de omgeving van Dieven. Dieven, dieren? In ieder geval hier in de buurt van Dwingelo is het heel mooi geocashen. En ik sta nu op een plekje waar ik waarschijnlijk dus al mensen zag die mij niet zo leuk vinden. Of dat het ook geocaches zijn, maar ik durfde niet echt vooruit te gaan. Dus ik ga nu de volgende pakken en ik meld me wel weer. Zo, dan ga ik maar even de inwendige mens uh, plezieren. Ik heb uh, heerlijk gegeocached in Diver. Uh, daarna ben ik uh, even naar de winkel gegaan voor een jerrycan, want die van ons lekt. Ja, ik ben ook even naar de Albert geweest. En wat heb ik nog meer gedaan? En eigenlijk was dat het wel. Dus uh, we gaan nu naar de tent terug. Ik zie een uh, grauw luchtje aankomen? kijk maar eens. Zie je dat? Grauw luchtje. Nou, ik ben op de camping. Inmiddels ben ik de jerrycan aan het vullen, zodat we straks weer lekker vers water hebben. En dit is nou het toiletgebouw waar wij aan vastzitten met de berg waar wij daar zo erg zitten. Dus ja, het is hier prachtig. Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Vertellen jullie eens wat jullie allemaal hebben gedaan, want ik, ik, ruik, ik ruik zwembad. Is dat zo? Zijn jullie in het zwembad geweest? Nee. Jullie hebben lekker gezwommen in ons buitenbadje die we in de eerste aflevering zagen? Heel. In de tweede aflevering, dat was het. In de tweede aflevering zagen jullie in een lekker zwembadje. Boe. En wat heeft papa met je haar gedaan? Eh, uh, ik het niet. Laat zien. Laat zien. Een mooie knot. <laughs> hey. Dames en heren, jongens en meisjes, fans, familie en vrienden, dank jullie al voor het kijken, leuk dat jullie <much> hebben. En druk ook eens op Bullyfoon. Bullyfoon. De doeg. Doeg. <much> de <Doeg, nog much> zorg. ook, dochter.